In deze overweging reflecteer ik op het thema de gunst van God, in een poging een antwoord te vinden op de vragen Wat is de gunst van God? Kunnen we de gunst van God verdienen? Is er een God die straft en beloont, op welke manier doet Hij dat? We kennen allemaal het beeld van God die toekijkt op zijn schepselen op aarde, die onze daden weegt en aan het eind van ons leven de balans opmaakt. Hebben we hem gunstig gestemd? Zo ja, dan wordt ons het paradijs beloofd. Zo nee, dan wacht ons de hel. Een afschrikwekkend beeld, want veel fouten worden onbewust gemaakt. En zouden we daar dan eeuwig voor in de hel moeten branden? Als klein meisje kon ik niet begrijpen dat God, die toch mijn diepste binnenste zou kennen, mij zou straffen wanneer ik fouten zou maken. Juist Hij zou dan toch weten hoezeer ik mijn best had gedaan en dat mijn missers geen opzet waren? Daarin is de tekst uit het hindoeïsme duidelijk. Iedere inspanning gaat gepaard met fouten, zoals rook hoort bij vuur. Zelfs wanneer passende activiteiten onvolkomen worden uitgevoerd, is dat geen reden van het pad af te wijken. Misschien gaat het om de intentie waarmee men handelt. Worden activiteiten gedaan vanuit een zuiver hart? Of is iemand bewust vreed? God houdt niet van vrede mensen, zegt de Koran en de vergelding van een slechte daad staat gelijk aan die daad. Voor hen die losbandigheid en zonde mijden, zal God mild zijn. Dit idee komt door de geschiedenis heen in veel religieuze geschriften en in verschillende culturen terug. Indien we ons dus goed gedragen en God behagen, zal Hij ons ten gunste zijn. En voorspoed brengen. Maar is dat ook zo? Hoe kunnen we daar zeker van zijn? Hoe kwamen deze ideeën tot stand? Wanneer we naar de geschiedenis en ontwikkeling van godsdiensten kijken, dan is dat niet zo moeilijk te achterhalen. De vroege mensen in de vroege oudheid werden al geconfronteerd met, toen nog onverklaarbare, Natuurverschijnselen Achter die natuurverschijnselen zagen zij gemoedstoestanden van natuurgoden. Indien die goden gunstig gestemd zouden worden, dan zouden zij vast ook de mensen ten gunste zijn. En zo werden aanbidding, vereering en het offerritueel geboren. Later werden de natuurgoden vervangen door stamgoden die men eveneens gunstig probeerde te stemmen. Wanneer er dan toch rampspoed trof, overstroming, verwoeste oogst, ziekten, dan zocht de mens de schuld bij zichzelf. Men zou de toorn van God over zich hebben afgeroepen en men deed vervolgens nog beter zijn best om de God of Goden gunstig te stemmen. Zo probeerde men grip te krijgen en te houden op levensgebeurtenissen. Het laat een zoektocht zien naar het verkrijgen van een zekere controle op het leven. Misschien wel om het mogelijk zeer willekeurig noodlot de baas te worden. Maar werkt het ook zo? Lukt dat ook? Kunnen wij de toekomst beheersen? Kunnen wij invloed uitoefenen op levensomstandigheden? Kunnen wij met ons gedrag ons lot bepalen? Indien het antwoord op die vraag bevestigend kan worden beantwoord, hoe kan het dan dat ogenschijnlijk slechte mensen goede dingen overkomen en warmhartige mensen getroffen worden door noodlottige omstandigheden? Waarom zouden de regels van God in het leven op aarde anders uitwerken dan na het overlijden? Dit onderzocht ook de auteur in Prediker en hij concludeert dat de mens nooit weet wat voor hem ligt en dat alles gelijk is voor allen. Zowel goddelozen als rechtvaardigen kunnen worden getroffen door hetzelfde lot of zij nu wel of geen offers aan God brengen. We lezen het in de bijbehorende teksten. Het zijn de twee tegenstellingen, goed en kwaad, waarmee ieder in zijn leven te maken krijgt. Twee machten waar Zarathustra over spreekt, de tweelingen goed en kwaad, gelden voor ons allemaal. Zij manifesteren zich, zegt Zarathustra, zowel in de natuur als ook in de geest. Goed en kwaad horen bij het leven en volgen elkander op, net zoals gedurende een jaar de seizoenen elkaar ontegenzeggelijk opvolgen, zo wisselen prettige en moeilijke periodes elkaar af in een mensenleven. Het is aan de mens om onder alle omstandigheden de juiste keuze te maken, Aldus dus Daar is een mooie parabel over, waarin een oude indiaan aan zijn kleinkinderen vertelt over de strijd die zich binnenin hem afspeelt. De strijd tussen twee denkbeeldige wolven. Eén wolf staat voor vreugde, vrede, hoop, gulheid vriendelijkheid, empathie, sereniteit en vriendschap. De andere wolf toont zich in afgunst, woede, hebzucht, jaloezie en arrogantie. Die strijd tussen de twee wolven woedt ook bij jullie, elke dag weer, vertelt de indiaan aan zijn kleinkinderen. De kinderen lieten dit even bezinken tot een van hen vroeg En welke van de twee wolven wint, grootvader? De oude man antwoordde eenvoudig De wolf die jij het meest voedt In het boek De eenheid van religieuze idealen vertelt Iniad Gaan dat zijn eigen meester slechts over één deugd en één zonde sprak. Deugd is iedere beweging die we maken naar de eenheid toe, naar verbondenheid. Zonde is wanneer we ons bewegen van de eenheid af, naar afgescheidenheid. Deze naar de essentie teruggebrachte omschrijving van deugd en zonde hebben vele uitingsvormen. De Bahai. Gelovigen van een stroming die uit de islam volgt, besteden veel aandacht aan het herkennen van en de ontwikkeling van deugden. Ook voor kinderen bieden ze een programma voor deugdenonderwijs. Het herkennen en benoemen van deugden is enorm waardevol. Er zijn meer dan honderd deugden te benoemen waar we dagelijks nauwelijks bij stilstaan. Begrip Dankbaarheid Oprechtheid, beleefdheid, matigheid, loyaliteit, vriendelijkheid, geduld, hoffelijkheid, vrijgevigheid, moed, respect, tact, hulpvaardigheid, vergevingsgezindheid, verdraagzaamheid, etc. Door het beoefenen van deugden dragen we bij aan het welzijn van anderen en aan het geluk en de harmonie in de wereld. Als ik andere mensen gelukkig maak, voel ik Gods welbehagen. Als ik dat verzuim, voel ik me laakbaar tegenover Hem. Dit stond in het mystieke geschrift opgetekend. En in het boeddhistisch geschrift leidt anderen niet door geweld, maar door deugdzaamheid en billijkheid. En lijden wordt hier gebruikt in de betekenis van voorgaan, een voorbeeld zijn. En zo wordt het behagen van God op zichzelf een gelukzalige gemoedstoestand die innerlijke vrede geeft. Toch kan een te veel van een deugd zich keren in zijn tegendeel. Wanneer deugden met te veel fanatisme beoefend worden, vallen ze over een kantelpunt heen in bewegingen die zich van de eenheid afkeren en zo afscheiding veroorzaken. Een te veel aan vrijgevigheid wordt speelziek, te veel aan moed kan roekeloosheid worden. Te veel hulpvaardigheid betutteling, te veel flexibiliteit kan zich in wispelturigheid uiten, te veel ordelijkheid wordt starheid en te veel aan bemoediging kan als kleinerend worden opgevat, te veel aan perfectie wordt controle en te veel aan zorg voor de ander kan zich keren in repressie. En wat we door de geschiedenis heen zien. Te veel aan trouw aan God en een te veel zoeken naar de eenheid kan leiden tot godsdienstwaanzin en opdringen van waarden die niet meer met het hart beleefd worden. Wanneer de eenheid uit het oog wordt verloren en mensen uit eigen belang en vanuit een zelfgerichtheid handelen, dan is Dharma in verval. Dit horen we in deze diensten bij het gebed over de opeenvolging van profeten. Wanneer menselijke macht en aanzien met de oorspronkelijke boodschap aan de haal gaan, dan is er een nieuwe boodschapper nodig om de harten te polijsten. Zo haalt Jezus de profeet Jesaja aan, die uit naam van God zei, Dit volk eert mij met de lippen, maar hun hart is verre van mij. Te vergeefs eeren zij mij, omdat zij leringen leren die geboden van mensen zijn. Zo maakt gij het woord Gods krachteloos. In de tao te king, dat na de Bijbel het meest vertaalde boek op aarde is, staat centraal dat de mens zijn verbinding met de bron van zijn bestaan is kwijtgeraakt. Volgens de Tao is het de opdracht van de mens om niets te doen dat tegen Tao ingaat, maar dat we leren te handelen in eenheid. Iedere poging om Tao, de bron van alle leven, de allerhoogste eenheid of God in woorden te omschrijven, zal altijd ontoereikend zijn. In de literatuur van de Gnostieke Rozenkruiserschool Wordt de niet definieerbare, niet gepersonificeerde bron van alle leven wel opgevat als geen object van definitie? G-O-D. Geen object van definitie. Een andere uitdrukking van het woord God zou kunnen zijn geheel ondefinieerbare. Dimensie. Die dimensie van zijn die voorbij ons geïndividualiseerde denkende brein gaat, maar waar de grote profeten een glimp van hebben opgevangen. De dimensie die boven het aardse goed en kwaad uitstijgt en deze tegelijkertijd onbevooroordeelend doordringt. In het mystieke geschrift wordt vanuit dat perspectief geschreven, niets is mij te goed of te slecht. Ik maak geen onderscheid tussen heilige en zondaar, want ik zie hoe het ene leven zich in alles openbaart. En zo is het ook. Het is niet aan ons mensen om te bepalen welke persoon wel of niet in aanmerking zou komen, voor de gunst van God. Wij mensen kunnen alleen kijken vanuit onze beperkte gezichtspunten. Het is moeilijk voor ons om de hele context te zien. Van achter ons eigen wolkengordijn of zelfs van onder onze mistbanken. Boven die wolken schijnt de zon. Altijd. De zon maakt geen onderscheid in wie zij haar licht en warmte gunt. Ze is er gewoon. Altijd, voor iedereen, in gelijke mate, zonder voorbehoud. Michael had een keer de fantastische woordspeling: Ook voor de zondaar is de zondaar. Zo is het ook met God. En van Roemi is een kort vers opgetekend, die deze onvoorwaardelijkheid verbeeldt. Het water, Zegt tegen degene die vies is geworden, kom hier, kom bij me. Maar hij, die in de modder is gevallen, zegt, ik schaam me zo vreselijk. Het water zegt, maar hoe zul je dan ooit weer schoon worden zonder mij? Roept het water de vervuilde ooit ter verantwoording? Nee, het water spoelt schoon, zonder oordeel ongeacht hoe vies iemand is geworden. Veel mensen hebben moeite met het beeld dat God zou belonen en straffen. Zeker wanneer onschuldige mensen getroffen worden door ramspoed, is de zin van het leven ver te zoeken. Hebben zij dat dan verdiend? Waarom doet God onschuldige mensen zoveel leed aan? Kan God hen die pijn niet wegnemen? Teresa, een lieve vriendin van mij en non, wordt bij ervaren onheil vaak aangesproken op haar geloof. Waar is nu die God van jou? roepen mensen via haar dan God ter verantwoording. Die is hier, zegt Teresa dan, en God huilt met je mee. In de tweede helft van de islam, dus zo tussen zeven en achthonderd jaar na Christus, Leefde Rabia van Basra, een vrouwelijke Soefi wijze. Zij ervoer een intense liefdesband met God. Er is een gebed van Rabia opgetekend. O God, ik bid u. Verbrand het paradijs en doof het vuur in de hel, zodat de mensen eindelijk uit liefde voor u bidden en niet uit angst voor straf of uit hoop op beloning. De vraag die we ons kunnen stellen zou misschien niet moeten zijn hoe kunnen wij de gunst van God verkrijgen, maar veel meer, wat kunnen wij bijdragen aan de dimensie van God? Hoe kunnen wij instrument zijn van God? Hoe kunnen wij ons ten dienste stellen aan het groter geheel. Hoe kunnen wij ons bewegen richting de eenheid? Hoe kunnen we handelen om bij te dragen aan de harmonie en de eenheid in de wereld? In het boek Zielenreis vertelt Michael Newton over een boeddhistische leraar uit Noord-Thailand. Deze monnik legt uit dat het leven ons wordt aangeboden als middel tot zelfexpressie en dat het on aan ons allen geeft wat we zoeken wanneer we luisteren naar het hart. En Newton vult aan dat de hoogste vormen van deze zelfexpressie daden van vriendelijkheid en compassie zijn, zoals de deugden uit deze overweging. Onze ziel is misschien wel op reis, zegt hij, weg van een vast thuis, maar we zijn niet zomaar toeristen, we dragen een verantwoordelijkheid met ons mee voor de evolutie van een hoger bewustzijn, niet alleen voor onszelf, maar ook voor anderen in het leven, al dus is onze reis een collectieve reis. Ook wanneer je het gevoel hebt dat je alleen op je pad lijkt te gaan, is het goed om je weg te vervolgen op het pad van rechtvaardigheid en waarheid, dat zei het boeddhistisch geschrift, dat we gelezen hebben. En de grootste gunst van God is misschien wel voor te stellen als een diepe innerlijke vrede. Ongeacht de omstandigheden in ons leven. Een antwoord op de vraag hoe wij deze innerlijke vrede kunnen vinden, hoe we kunnen omgaan met de wereld en zijn uitdagingen en met de twee machten van goed en kwaad, vinden we in een oud Chinees verhaal. In dit verhaal vraagt een personage wat wij in de wereld het beste kunnen doen om onze bijdrage aan het geheel te leveren. En de wijze antwoord? Laat je hart. Zijn geluk vinden in eenvoud. Bundel je levenskrachten in de stilte. Volg de spontane beweging van de dingen. Koester geen enkele persoonlijke voorkeur. Dan zal de wereld geordend zijn.